De Heere geeft immers wijsheid, uit zijn mond komen kennis en inzicht. Het leven is geen pretje als we onze gevoelens de baas laten zijn. Gevoelens veranderen van dag tot dag, van uur tot uur, zelfs van moment tot moment. Ze liegen vaak tegen ons. Kort gezegd, we kunnen onze gevoelens niet vertrouwen. Maar we kunnen er wel voor kiezen om, als volgers van Christus, valse emoties te negeren en te leven naar waarheid en wijsheid. Laat me je enkele voorbeelden geven. Misschien was je wel eens in een groep van mensen waar het net leek alsof iedereen het over jou had. Dat betekent niet dat ze dat ook deden. Maar misschien heb je het gevoel dat niemand je begrijpt, maar dat betekent niet dat het ook waar is. Je kunt je onbegrepen, niet gewaardeerd of zelfs mishandeld voelen, maar dat betekent niet dat je dat ook bent. Dit zijn alleen gevoelens. We moeten volwassen, gedisciplineerde mensen worden, vastbesloten om in de geest te wandelen. Het vereist een constante daad van de wil om ervoor te kiezen de dingen op Gods manier te doen in plaats van op onze eigen manier. Hoewel we af en toe misschien het gevoel hebben dat we gebombardeerd worden door negatieve emoties, kunnen we niet toestaan dat die gevoelens ons leven beheersen en verpesten. In plaats daarvan kunnen we ervoor kiezen om de waarheid te volgen, goddelijke wijsheid, kennis en inzicht. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, mijn gevoelens gaan vaak in tegen uw wijsheid en proberen mij te misleiden. Maar ik laat ze niet mijn leven bepalen. Begeleid mij met uw waarheid, zodat ik verbonden met u kan blijven en niet beheerst wordt door mij voortdurende veranderende gevoelens. Amen. Fijn, hè?